Sinds het verschijnen van het beroemde boek A Christmas Carol is de hoofdpersoon Scrooge op vele manieren af- en uitgebeeld. Maar hoe Charles Dickens zichzelf de vrek voorstelde is alleen te zien in de eerste editie van het boek. Deze verscheen in 1843 en was door Dickens zelf met zorg samengesteld. Dickens liet de boeken door zijn vriend, tekenaar en karikaturist John Leach illustreren. Ze bevatten met de hand ingekleurde afbeeldingen. Binnen vijf dagen waren er al 6000 exemplaren van verkocht. Het boek was een groot succes en tegen 1844 waren alle zeven drukken uitverkocht. Dickens publiceerde ook een goedkopere versie van het boek met houtsnede illustraties. Deze waren zwart-wit.